Vandaag ga ik samen met jullie een product review doen van dit leuke doosje Pure Shimmer Highlighter van Catrice. En ik heb nog nooit een highlighter geprobeerd van Catrice, dus ik was eigenlijk wel heel benieuwd. En deze highlighter valt in een nieuwe lijn van Catrice die limited edition is. Uh, je zult hem zien gedurende deze hele maand maart. En uh, binnen deze lijn vallen veel andere nude tinten, maar ook mooie uh, vierkleurige oogschaduws. En ik zag ook een paar mooie lipsticks. Daarvan zal ik later productreviews doen, want ik was heel erg benieuwd. En het eerste wat me eigenlijk opviel aan dit product was het uh, mooie doosje. Het is een mooi vierkant, niet heel groot. En er zit echt een geweldig bijenkorfachtig patroon in... En dat vind ik gewoon heel erg mooi gemaakt. Dus het trok me meteen aan. Ook zijn de kleuren... Ja, het is een beetje een naturel tint met heel veel shimmers. En ik ben heel benieuwd of die shimmers alleen aan de bovenkant zitten. Of dat ze door het hele product heen zitten. Want soms koop je wel eens een mooie oogschaduw. En dan blijkt dat die mooie glitters die je ziet als je hem koopt alleen op de bovenkant zitten. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik heb hem dus nog niet gebruikt. Dus we gaan hem gewoon samen uittesten. En ik wil gewoon laten zien wat je eigenlijk allemaal met highlighter kunt doen. En daar zal ik eigenlijk mee beginnen. Want eigenlijk alles wat je mooi vindt aan je gezicht kun je naar voren laten komen. Zoals um, bijvoorbeeld je cheeks. Je kunt een klein beetje highlighter aanbrengen net boven je jukbeen hier. En dat geeft echt zo'n gezonde glow. En je kunt ook highlighter gebruiken om net een beetje onder je... Uh, wenkbrauwen aan te brengen, dat, dat lift je ogen, of je kunt het juist aan de binnenkant van je ooghoekjes aanbrengen, want dat geeft je een veel opener blik. En ja, het is ook een beetje wat feestelijker product, een highlight. Ook kun je een highlight heel mooi gebruiken om een klein beetje aan te brengen op je voorhoofd, of een beetje op je kin of zelfs op je neusbrug. En uh, ik zal al die opties uh, nagaan vandaag in deze video en jullie laten zien hoe het product werkt en of het iets is, want daar zijn we natuurlijk wel heel benieuwd naar. Nou, waarmee breng je eigenlijk highlight aan? Je kunt een gewone ja, um, blush kwast gebruiken, zoals deze. Kijk, want poederkwasten zijn echt een stuk groter. Dit is echt een poederkwast. Ze zijn heel groot en vol. Kun je in principe ook wel highlighter mee aanbrengen hoor. Maar soms wil je net iets specifieker op een highlighter aanbrengen op een bepaalde plek. En dan kun je beter een wat kleinere kwast nemen. Dus je zou deze kunnen nemen. Ik heb ook een hele fijne platte. En die gebruik ik eigenlijk voor al mijn highlights. En dit is eigenlijk een blush kwast van Leko van de Douglas. Ik vind, het, ik vind een platte kwast echt ideaal om highlighter mee aan te brengen. Omdat je het heel gelijkmatig kunt aanbrengen. Je kunt het makkelijk uitwerken. En zo'n platte. Platte kwast werkt toch weer heel anders dan bijvoorbeeld een ronde. Maar misschien werkt een ronde kwast voor jou heel erg fijn. Dat zul je gewoon zelf moeten uitproberen. Voor de kleinere plekjes, bijvoorbeeld net onder je wenkbrauwen of in je ooghoekjes. Dan kun je een wat kleinere kwast gebruiken. En dan pak ik gewoon een medium oogschaduw kwast die plat is. En die niet te zacht is. Hij is wel zacht, maar niet te zacht. Want soms heb je bij te zachte brushes dat dan de glitters of het product er makkelijk weer van afvalt. En een wat hardere platte kwast, dan kun je echt meer het product ...op je huid drukken en dan gaat het iets makkelijker. Nou, waarmee ik zal beginnen is het aanbrengen van Highlight net maar boven mijn jukbeen op deze plek. Want dit is de plek die je zeg maar naar voren wil laten komen om je, ja, omdat je gezicht gewoon een algemene klo te geven. En dan kun je ook nog een klein beetje aanbrengen dus op je voorhoofd of op je kin. Nu moet ik wel zeggen, Highlight vind ik eigenlijk een product dat ideaal is voor een feestje, omdat het best wel feestelijk is. Maar ook echt ideaal voor de zomer. En in tegenstelling tot een brons geeft, en highlight je, je niet echt dat bruine gevoel, maar vooral echt een shimmer. Dus daar is het voor. Ik vind het voor de winter iets minder geschikt. Omdat je in de winter vaak ja, niet zo bruin bent en misschien niet zo feestelijke... Ja, hoe kan ik dat zeggen? Niet zo'n feestelijke uitschaling hebt als in de zomer. Ik vind <laughs> highlight in de zomer vind ik echt fantastisch. Want dan heeft je gezicht een uh, bruine glow. En dan geef je er nog een klein glittertje, een klein shimmertje aan. En dat is echt fantastisch. Dus um, mocht je aan zitten te denken om zo'n uh, highlighter te kopen. Dan misschien gebruik je hem in het dagelijks leven niet zo heel veel. Maar straks als het heerlijk weer wordt en je ziet er wat bruiner uit En dan geef je je, je huid nog een kleine touch met dit product dan kan het echt, uh, er, ja, dan geef je net een beetje extra eigenlijk. Fantastisch. Ja. Ik zal hem nu als eerste aanbrengen. En ik weet natuurlijk niet hoe heftig hij is of hoe makkelijk hij aanbrengt. Of, of je veel of weinig product moet pakken. Dus ik begin gewoon een klein beetje met weinig. En ik dep mijn kwast eroverheen. Wel zonder dat ik nou dat patroon moet aanbreken. Want het ziet er zo mooi uit. Maar ja, moet toch. Zo. En dan ga ik het een klein beetje aanbrengen. En boven mijn... Cheeks, zeg maar, net boven de blush waar je normaal gesproken blush aanbrengt. Oh, en hij is heel mooi subtiel. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ik zal iets meer pakken. andere kant. Oeh, je ziet het heel mooi. Ik hoop dat het te zien is op de camera. Maar je huid krijgt een klein beetje. Het lijkt bijna parelmoerachtige glow. Niet echt glitters. Maar echt een, ja, een kleine shimmer. Heel subtiel. Ja ik denk dat het nu onderhand wel te zien is, toch? Heel mooi. Laten we ook eens het voorhoofd een klein beetje doen. Niet te veel, want het voorhoofd is van zichzelf vaker al vetter. Dus je wilt niet te veel laten glasen of laten glimmen. Het dus een klein beetje wordt echt heel mooi en je kunt een klein beetje ook op je kin doen van Healthy Glow heel mooi ik hoop dat het goed te zien is op camera want het is toch lastig hoe dat overkomt en laten we ook een klein beetje onder de wenkbrauwen aanbrengen um, hij geeft niet meteen heel veel af op je kwastje maar het plakt wel hij is een beetje kremig lijkt het wel en druk ik er gewoon zo'n klein beetje op. Heel mooi. Zeker als je zeg maar, je wenkbrauw iets naar voren wil laten komen, dan is zo'n highlighter echt perfect geschikt. Het is heel mooi. Het is heel natuurlijk. Het is heel rustig. Heel, ja, echt natural. En aan de binnenkant van je ooghoeken vind ik het ook altijd heel erg mooi. Of stel dat je een hele matte oogschaduw hebt die je aanbrengt op je bewegend ooglid, kun je deze highlighter ook nog overheen aanbrengen om net een beetje dat extra glansje te geven. Zie je dat het een hele open look geeft aan je ogen. En als je goed kijkt, ik hoop dat het zichtbaar is, geeft het ook een kleine shine aan mijn oogschaduw. Ik zal nog iets meer aanbrengen. Dat het misschien nog iets duidelijker is. Maar het werkt heel fijn en het dwarrelt niet echt. Het is een wat vastere highlight poeder. En daar hou ik van dat het niet te veel dwarrelt en all over the place is. Want zo kun je het veel gerichter aanbrengen. Ik zal ook een klein beetje op mijn neusbrug aanbrengen. En dat doe ik gewoon met een vingertip. Dat werkt voor mij het fijnste. Het ziet er ook heel mooi uit op je vinger. Heel ja, natuurlijk, maar een shine soort paramour. En die wrijf je gewoon zo. Langs je neusbrug om net een klein beetje een gezonde glow te geven. Zo. Niet te veel. Zeker als je ook aan het contouren bent en je wil het een beetje afmaken. Dan kun je zo'n highlight ook heel mooi aanbrengen op je neusbrug. Zeker als je je neus hebt gecontourd. Weet je wat ik ook trouwens wat me opvalt, is dat het product echt zijdezacht voelt. En dat is fijn. Want niet alle bronzing of highlighting powders zijn zacht. Soms voel je echt die glitters, die shimmers. En dat voelt dan een beetje ja, zanderigachtig. Niet heel zacht. En dit voelt echt ultra zacht, ook op mijn vingers. Als ik zo mijn vingers nu langs elkaar wrijf, dan voelt het gewoon echt ja, heel fijn aan. Ultra zacht. Heel mooi. En wil je nog een klein beetje extra geven, bijvoorbeeld omdat je een feestje hebt, en dan kun je ook nog altijd een klein beetje hier aanbrengen. Net zeg maar, je, waar de appeltjes van je wangen eigenlijk beginnen. En dat kun je met je vinger doen om het wat gerichter te doen of gewoon met een uh, kwast. Maar je moet wel oppassen dat het niet te, maar te erg wordt, want als je dan op foto's gaat, dan ben je echt zo'n glimmende bal. Dus dat is niet de bedoeling. Maar ik ben eigenlijk heel erg tevreden over dit palet En het is een heel leuk doosje met een mooie prijsje. Het was iets van 4,70 euro geloof ik. 4,60 euro zoiets. Zo, die prijs zijn bijna alle producten van Catrice. En um, ja, ik vind het heel erg mooi. Het komt natuurlijk over. Het is niet te heftig, niet te veel glitters. Maar juist heel subtiel. En hoe meer je aanbrengt, hoe meer je het ook ziet. Bijvoorbeeld hier heb ik echt wat extra aangebracht. En je ziet dat dat veel meer... Shimmert maar en veel meer ja, die glans weergeeft. Mm. Nou, algemene conclusie is eigenlijk een goed doosje voor een mooi prijsje. Um, ik denk dat het doosje iets van 4,60 euro was. Dat zijn ongeveer bijna alle producten van Catrice. Die kosten allemaal 4,60 euro. En hij brengt heel gemakkelijk aan. Voelt, voelt ultra zacht op je huid aan. En hij is subtiel. Hij is niet te heftig. Dus uh, zeker een aanrader voor als je nog een subtiele highlighting powder zoekt. Die niet te veel dwarrelt en gewoon goed blijft zitten. Ik hoop dat jullie er iets van hebben opgestoken. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn YouTube kanaal, doe dat dan even. En je kunt me natuurlijk ook altijd op Instagram volgen. Nou, dan wil ik je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.